Zaterdag 10 september. Amfitheater Citadelpark Gent. Zeitgeist Media Festival 2011. Het eerste jaarlijkse wereldwijde festival. Een cocktail van zoete infotainment. Twee vingers filosoferen met een wolkje dromen. En als finishing touch een schijfje muziek. Met optredens van... Sloes! Van die communiceert. Je neflus, je moet maar op, op, op op Magic maar of July, July. Duke Kwaku Monkey Sea